Lin, we zijn op de sociale buurtmarkt. En we zijn ook hier met het niet. de cultuurplatform Overvecht. Dat gaat over, over cultuur en kunst ook. En uh, wat doet kunst? Waarom, uh, waarom is kunst even belangrijk? Dit is niet de vraag die ik ga vragen die ik ga stellen later. Maar jij als cultuurcoach kan mij wel vertellen waarom kunst belangrijk is. Je wil hier een antwoord op, toch? Ja? Ja wil ik heel ja, graag, ja, ja. ja. ja. Ik denk dat kunst, en cultuur heel belangrijk is voor alle mensen om uh, zich uh, te kunnen uiten en om zich in harmonie met de omgeving te kunnen uh, verhouden. Want we hebben hier dus uh, een tentoonstelling mm -hmm. van uh, een van onze kunstenaars, Annabel, die afgereisd is naar Ierland. En die is in gesprek gegaan met uh, vluchtelingen al daar, die meteen aankwamen. Van wat hebben ze meegenomen? En mijn vraag aan jou is: als jij een uur de tijd had om te vluchten, of uh, om, om je klaar te maken, want je moest gaan vluchten naar een onbekend land of wat dan ook, wat zou jij in je rugzak stoppen? Wat zou ik in mijn rugzak stoppen? Ja. Uh, mijn mobiel. Uh, warme, warme kleding. Plastic. Plastic. Plastic tassen. Plastic. Ja, waarom plastic? beschermd tegen van alles, tegen de kou, tegen de warmte. Je kan de dingen in bewaren, je kan de dingen in goed houden. Uh, ja. Uh, en met tandenborstel. En <laughs> dat was het? In eerste instantie? Ja, natuurlijk als je daarnaar... zegt, dan, als het nood is, dan, uh, dan dat. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Dus dat zijn hele praktische dingen inderdaad. Ja. ja. ja, ja geen, uh, ik ben niet zo van de persoonlijke... Nee. Ja. Ik laat heel makkelijk dingen achter me. Ik bewaar ook heel weinig. Ik ja. niet zo nostalgisch ingesteld. Ja, ja, ja. in ja, ja. mijn hoofd. Ja, hè? En, en hier. Ja. Ja. ja. En als jij naar een ander land gaat, wat, is, wat, nou ja, wat zou je ook in je, in je rugzak stoppen? Emotioneel gezien of, of qua insteek? Wat is de insteek die je hebt als je moet vluchten? Wat is de belangrijke insteek? Uh, ik denk uh, moed houden. Moed houden. Ja. Je denkt zonder, zonder moed houden kom je er niet. Ja. Nee. Ik denk dat je een positieve instelling moet hebben voor jezelf. En positief in de zin van? Nou, dat je denkt ik kom er wel of het gaat wel lukken of uh, morgen is het beter of zo'n ja. soort instelling. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ik denk anders dan Corriere. Uh, dan, ja, want er lopen hier natuurlijk ook veel mensen die gevlucht zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En uh, die hebben allemaal natuurlijk hun eigen bagage meegenomen psychologisch en fysiek. Ja. ja. En ook een bepaalde instelling. Ja. En dat bepaalt of ze zich gaan aarden of niet ja, in een aard. land. Ja. Ik sprak net iemand die, uh, die gaat op uh, farmacie gaat die, uh, studeren. Farmacie. farmacie. Wat is dat? Ja, ja precies, die gaat gewoon hier, die gaat gewoon een nieuw leven opbouwen en die denkt van ik heb stel hersens, ga ik inzetten. Ja, natuurlijk. Ja, mooi. En die is ook uh, nieuw. Ja. Die is ook met veel plezier hier in Nederland gelukkig maar. Ja. Ja, ja. ja. En ik denk ook dat veel mensen die hier uiteindelijk terecht gekomen zijn, zeker hier ook in, uh, in overvecht, ja. dat zijn de overlevers. Dat weet, dat weet je wel bijna zeker. En dit zijn mensen die, die, die kunnen en willen er ook echt wat van maken. Ja. Hoewel ik wel heel erg bang ben dat ze zo getraumatiseerd zijn, dat dat best wel heel moeilijk kan gaan worden. Maar uh, nou, ik vind het heel fijn dat ze er zijn. Dat ik het zo hmm. zeg. ja. ja.